ook wel eens als je oogschaduw op hebt, dat het op een gegeven moment als een lijntje in je uh, oog komt te zitten. Dat betekent dat je uh, een wat vettere huid onder de ogen hebt. Het is dus helemaal niet erg, maar een eye primer zorgt ervoor dat jouw oogschaduw de hele dag goed blijft zitten. Youngblood heeft hier een Stay Put Eye Primer voor en deze kun je makkelijk aanbrengen met een uh, kwastje. Dit is eigenlijk een concealer kwast, maar die is ook heel makkelijk hiervoor te gebruiken. Ook kun je dit gewoon met je vingers aanbrengen. Het is maar net wat je zelf prettig vindt. Zo breng je hem aan.